Hé hey Annabel, je pakken lang aan het schrijven, Annabel. Hé hey Annabel, kom eens. Zo is die beter, Annabel. Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hé hey Joyce, doei Hé hey Annabel, hé hey Black Black. Deze moet even naar binnen. Het zal een beetje mollig Dat hooi gaat ook alle kanten op. Het oh, is super nat. Zo. En die is helemaal leeg. Die kan vervangen worden. Het is wel super nat hier. Een grote modderpoel. Het is mooi voor nog weer.